Wie kunnen de gegevens in mijn persoonlijke gezondheidsomgeving bekijken? Zie je het met mij label? Dan weet je dat jij de enige bent die toegang heeft tot jouw medische gegevens. En dat ze goed beveiligd zijn. Dus ik ben echt de enige die bij mijn gegevens in de PGO kan? Ja, dat klopt. Tenzij jij zelf iemand anders toegang geeft. In sommige PGO's kun jij namelijk iemand machtigen om namens jou je gegevens te verzamelen, in te zien of te delen. Je kunt daarvoor iemand in je PGO toestemming geven, bijvoorbeeld je mantelzorger. En mijn zorgverzekeraar, kan die bij mijn gegevens? Nee, jouw zorgverzekeraar kan niet in jouw PGO kijken. Een PGO is een online omgeving die helemaal van jou is. Jij besluit zelf of en met wie je deze informatie wil delen. Jij en de mensen die jij gemachtigd hebt, zijn de enigen die toegang hebben. Meer weten over PGO's? Ga dan naar pgo.nl. Wil je weten wat je zelf kunt doen om je gegevens te beschermen? Kijk dan naar deze video.